Het fijnste om bij Rolflex te werken vind ik de veelzijdigheid en de flexibiliteit en dat je door heel Nederland reist. Ik vind het heerlijk om bij Rolflex vier dagen in de week te werken en dat je één dag voor jezelf tijd hebt.